We steken een kaars aan. Opdat er licht mag zijn in de wereld. Licht in ons leven. Licht in onze harten. Opdat het leven licht mag zijn. Licht. Dat wensen we jou toe. Licht op je pad. Licht onder de mensen. Licht.